Roger, elektriciteit en gas zijn gigantisch duur. Ik moet het jou uiteraard niet vertellen. Mensen vragen zich af: zou je kunnen overschakelen op een pelletkachel in plaats van gas of stookolie? Wel, het is zo dat pellets nog altijd een van de goedkopere brandstoffen blijven. Het verschil is toch vrij groot. Daardoor kun je, stel dat je een pelletkachel koopt en je gebruikt die voornamelijk in het tussenseizoen. Zodanig dat je eigenlijk het stookseizoen met de centrale verwarmingsketel kunt inperken, dan kun je op jaarbasis ongeveer een 750 euro besparen ten opzichte van aardgasketel. Stel dat je die pelletkachel nog meer gebruikt, ook in de winter, om zoveel mogelijk de ketel uitgeschakeld te laten, dan kun je zelfs tot meer dan 1000 euro per jaar besparen. Ja. En ten opzichte van stookolie dan? Ja, ten opzichte van stookolie is, uh, is de besparing vrijwel onbestaand of onbestaand. Oké, dus, okay, dus je ik, on, ik onthoud, een pelletkachel is een goed alternatief om te besparen. Ten opzichte van aardgas, natuurlijk, een pelletkachel is niet gratis. Je moet toch rekening houden dat je voor een model uit het professioneel assortiment toch een 3500 tot 5700 euro kunt betalen. Maar als je de besparingen ziet die je op jaarbasis kunt verwezenlijken, dan kun je dat model toch wel terugverdienen op een beperkt aantal jaren. Enige voorwaarde hierbij is dat de prijs van de pallets niet mag doorstijgen, zoals ze nu een beetje bezig is, want dan gaat, het, ja, gaat de besparing natuurlijk wel wat verminderen en zal de terugverdientijd wat oplopen. Dus als de palletprijzen stabiel blijven, blijven wat ze nu zijn, ja, dan kan je toch wel een mooie terugverdientijd realiseren en dus ook een Mooie besparing op de gasfactuur. Dat is inderdaad zo.